Heb je enig idee waarom jij zo goed bent in, in FIFA? Is het dan, heb jij dan dat spelletje door? Of snap uh, jij dan? Maar wat is dat? Wat, wat, wat, voor, wat voor talenten of wat voor skills moet je eigenlijk zeggen, moet je hebben om goed te zijn in FIFA? Ik denk in principe, in eerste instantie gaat het om uh, ja, wat is het zo van herkennen van uh, ja, handigheidjes in een bepaald spel. Mm -hmm. uh, gewoon hoe je makkelijk scoort, hoe je, wanneer je een tackle inzet. Het zijn van die kleine dingen. En, je hoeft niet per se heel veel van echt voetbal af te weten. Je moet mm -hmm. gewoon ja, de game, zeg maar, het spelletje goed te kunnen misbruiken, ontleden. Ja. Om zo maar te zeggen. Um, en als dat je goed ja, aangaat, dan ben je in principe al een goede speler. En als je dan echt op het hoge niveau ja, mee wilt doen, dan moet je nog ook wel goed met druk om kunnen gaan. Okay. Want je hebt best wel vaak, ja, best wel vaak te maken met vele kijkers en grote geldbedragen ook. Ja. Dus dan komt dat er ook nog eens bij kijken.